Missie Kony Connect. Uh, dit is Jordi en ik ben Jacqueline. En wij gaan jullie een oefening laten zien. Die wat helpt om wat losser te worden. Want van hele dagen achter Zoom en achter je laptop thuis zitten werken. Ja, daar worden we allemaal wat stijfjes van. En hopelijk uh, hebben jullie hier wat aan. We beginnen rechtop zitten. kan ontspannen. En dan trek je je rug bol. En weer hol. Bol. Bol. Hou vast. Komt de rechterarm. En die gaat laag. Linkerarm. En laag. Nog een keer op de tafel. Op de tafel. En rust op de tafel. Doe weg. Laag. Dan gaan we door met deel 2. Je hoofd gaat naar rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En naar links. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cirkel met je hoofd. En rechtop. En een verticaal cirkel met je kin naar voren, weer op en dan met je borst horizontaal en dan komen we hieruit. Nou, dan gaan we nu op muziek doen. Probeer ook je ademhaling mee te nemen in je, in je bewegingen om lekker los te komen.